Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Ik ben nog niet eens begonnen. Op het moment dat u begint, moet u naar de rechtszijde. Maar in de pauze kun je nog, hè. We ja. gaan ook. Zo, Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Winsemius. Meneer Winsemius, welkom hier. Namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. We kijken naar het hele stelsel, hoe dat reilt en zeilt. Ook incidenten die daar plaatsvonden. Wat we willen weten is wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren. En wie er uiteindelijk verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Wensemius, kijken wij vooral naar de rol van de regering door de tijd heen. En daarom eh, horen wij ook voormalige bewindspersonen. En in dat verband, meneer Wensemius, bent u zelf opgeroepen als getuige. Voor dit verhoor, dat vindt plaats onder Ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan. En bijna zegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder Ede. Neemt u plaats, meneer ik In Die wind. De microfoon kan gewoon aanblijven. Ja. Er uh, zijn een paar leden van onze commissie die u graag wat vragen stellen. We gaan gewoon meteen van start. Dus ik geef graag het woord aan collega Groot. Ja, dank u wel. Welkom, uh, meneer Wins Winsemius. U was van uh, 1982 tot 1986 uh, minister van uh, VOHM. Daar. Uh, uh, ik vraag u niet om over te praten, uh, maar wel over uw tweede periode. En dat was ruim 20 twintig jaar later, van september 2006 tot februari 2007. En toen volgde u minister Dekker op, die was opgestapt naar aanleiding van de Schiphol-affaire. U bent vijf maanden minister geweest. Uh, in die tijd is het, het nodige gebeurd. Uh, u daagde onder meer uit de de corporatiesecte uit om extra bij te dragen aan de wijkaanpak. En uw, opvolg, uw opvolgster, mevrouw Vogelaar, heeft die aanpak verder uitgewerkt. En de commissie zal u vanmiddag wat vragen stellen... over het begin van de wijkaanpak en de financiering daarvan. Ik zou willen beginnen met een vraag... Uh, en die betreft het, de, de werkzaamheden op het departement zelf. Daar was men namelijk al bezig met het ontwikkelen van uh, plannen voor een actieve rol uh, van de woningcorporaties uh, in het oplossen van sociaal-economische problemen in de, in de wijken. En waren die plannen die op het departement werden ontwikkeld, was dat in lijn met uw eigen ideeën? Um, het ging ietsje verder dan plannen, ze deden het, hè? Uh, ze hadden, ik weet niet hoeveel het waren, 16 wijken of iets dergelijks, maar daar was ik ook bij betrokken. Uh, ik heb met aert de Geus en Annette Bertram, waren wij, hadden wij de adoptiewijk Overvecht, Utrecht Noord om het zo maar te zeggen. en daar waren uh, Dat was een van de probleemwijken en dat was wel het idee dat de corporaties daar, met name was daar Portaal, was daar heel groot, of Mitros en Portaal geloof ik, uh, dat die daar een grote rol zouden spelen. en Dat was ook bij die andere wijken was dat het geval, dat was het ene. Wijk was dat beter dan de ander, maar dat was een vrij intensief programma. Uh, dat kende ik dus, daar was ik weliswaar maar in één wijk bij betrokken, maar dat kende ik. En daar dat kon je wel zien dat dit was een aanpak die kon een bijdrage leveren. Het was heel gericht vanuit uh, uh, het kabinet en het ministerie. Dat was een idee wat ik Annette Bertram in hoge mate geïnspireerd heeft en de Dekker trok het. Uh, en dat was het basisidee, was dat je de combinatie van een bewindspersoon, een deskundige en een topambtenaar, geloof ik, die konden uh, als die combinatie nou de entrees maakte, dan kon je een hele hoop dingen, de, de verbinding met Den Haag en met wat er maar voor nodig was van die toppen van die corporaties maken. En dan kon je waarschijnlijk daarmee bewegingen in die wijken maken. En overvecht werkt het wel, ja. Mm -hmm. Dus was, dat kon je wel zien. Of het echt doorslaggevend is geweest, nee, dat denk ik niet. Maar wel, het was wel serieus het, het gebeurde dus ook al in, in de praktijk, we zeggen, nou ja, dat, dat was ook ja. in ieder geval niet tegengesteld aan mijn ideeën. Nee. De, in, binnen het departement werden ook plannen ontwikkeld om activiteiten voor leefbaarheid... om daar de gebondenheid aan de wijk los te laten. Dus dat er ook een wijkoverstijgende aanpak zou mogen plaatsvinden... Als je plaats ietsje meer handvat moet hebben, dat kan ik niet zo vlug plaatsen. Nou, er is een discussie binnen het departement ja? eh, of de, de uitgave van leefbaarheid van woningcoöperatie, of dat nou gebonden moet zijn aan de wijk. Of dat het ook buiten de eigen wijk eh, mag. En dat... daar is een, is een discussie. Ja. Eh, ja. Je, je hebt één beleidsactie Stad en EGO, die zijn daar eigenlijk soepel in. Je hebt de actie beleidsontwikkeling, die, die wil daar wat, ja. wat, wat, wat stenge in zijn. Kan ik kan je niet zo goed herkennen, want ik, was, ik zat bij de wetenschappelijke raad en we hadden dat rapport geschreven, vertrouwen in de buurt, dat is nog kleiner dan een wijk. omdat de overheid denkt in wijken, die zijn vaak, postcodegebieden zijn vaak veel te groot, als je in de achterstandsbuurten komt, zijn die wijken vaak veel kleiner, waar de mensen dan sociale contacten hebben en dergelijke. En ik was dus heel sterk op de, de buurtidee en de wijkidee. De buurtidee en de wijkidee. Ja, ja, ja, en dus... dat, daar hoorde wel bij zeg maar, de brede school. Dat is dan voor een mm -hmm. wat groter gebied dan een buurt. Maar uh, ik was toch wel sterk op die schaal. Maar wijk overstijgt wil ook zeggen de hele stad. Ja, toch minder hoor. Want dan, dan, uh, ik, ik zou niet, zo vlug, uh, ik zou niet ja. zo vlug iets echt groot herkennen ja. van dat heel Rotterdam of heel Den Haag. Of, uh, als je die schaal van een stad bedoelt... Terwijl natuurlijk de grootste deel van die, die, die, die, uh, die krachtwijk of aandachtswijk, hoe je het maar wilt noemen, Vogelaarwijk, was natuurlijk toch wel in, in de G4. Hmm. En, uh, uh, nee, daar zou ik niet zo vlucht hmm. de hele stad voor nemen. Ja, nee. want die nota, die, noten die wij uiteindelijk dus de eind, uitkomst van de discussies dat de wijk gebonden aanpakken, ja. die restrictie, die vervalt. en met die nota wordt uiteindelijk voorgelegd aan El Vogelaar. Maar hij is aan u niet voorgelegd, begrijp ik. Nou, wij hadden voorbereid, ik had in de kamer, uh, poe, dat is geweest, we hebben de huurliberalisering gedaan. En toen hebben we s'nachts om half twee heb ik een brief getekend, dat weet ik nog, dat was een curieuze tijd om een brief te tekenen. En dat was de brief waar we dus eigenlijk zeiden, er zijn veertig aandachtswijken, mochten we niet op naam noemen, maar de hoogste daarvan was uh, de kolenkitbuurt, de beroemde kolenkit. Maar die, wat, die was nou echt, dat was ook weer zo leuk. Dat waren het soort getallen die daarin stonden op de koninklijke, die waren al achtergehaald, maar die was al op de schop genomen. Die was al anderhalf jaar bezig, dus je kon wel zien dat je er iets aan kon doen. Maar uh, die hebben we toen gestuurd en toen heb ik de Kamer toegezegd, ik zal jullie de lijst sturen die wij denken... Maar dat heb ik toen later, ik denk in februari, eind februari ben ik eruit gaan. In februari heb ik toen tegen die Kamer gezegd, joh, dat moet je, eigenlijk moeten wij niet doen. Want als, als ik die brief ga schrijven met die buurten erin en mijn opvolger moet het doen, is dat niet, zijn dat niet haar buurten. Dat moet haar buurten zijn, want zij moet het, of haar zijn, dat weet ik niet op dat moment. Maar van de, mijn opvolger moet dat zijn. Dus toen hebben we dat eigenlijk gezegd, hier, dat is de lijst. En die heeft ze, Elf vogelaar in belangrijke mate, ik denk om ja. eerlijk te zijn, 100% nou, overgenomen toen. Dat, dat is de wijkaanpak, daar komen we nog over te spreken. Maar nu ging het om het versoepelen van de regelgeving van wat toegestaan is voor woningcorporaties. Nee. Dus als je een, nee, dat, dat, een museum wil sponsoren voor de hele nee, stad, nee, dan, nee, mocht, nee, dan mag dat nu. Zijn, ja. ik zou, nee, dat zou niet zo vroeg bij mij geweest zijn. Nee, dat zou niet zo vroeg bij mij geweest zijn, want dat was ook helemaal niet zo erg op die lijn. Nog steeds niet, om eerlijk te zijn. De kunst was wel, je zag, je zag natuurlijk bij de wooncorporaties dat... Ja, sorry, ik heb een afwijking. Ik zeg wooncorporatie. Ik vond het woord altijd verkeerd: woningcorporatie. Want ze waren aan het wonen. Dat was eigenlijk de functie die ze hadden. Maar bij de wooncorporaties daar zag je wel uh, dat er een aantal die gingen. die, die zaten het gigantisch te verbreden. En een hele zaak gehad mm -hmm. met. Ik geloof ze of iets dergelijks in Maastricht. Die zat ja. in studentenhuisvesting. In, in luik te doen. Wat doe je daar nou een hemelsnaam? Mm -hmm. En ze waren er meer van die gevallen. Dat moest niet. Ja. Maar de vraag was. waar zit de grens van als je de sociale omgeving krijgt. mag een brede school eronder vallen? Mm -hmm. Interessante vraag. Mag een sportveld eronder vallen? Nog een interessante vraag. Behalve als iemand met die school verbonden was. Dan beschrijf... ja. nou, daar, zit, daar zat echt voor mij de afbaak in. Ja. Er zou niet een theater voor de stad bij horen of een voetbalclub of zo. Ja, ambtelijk financieel, dat ze inspeelt op een maatschappelijke behoefte. Hè, want er ja, werd maar gebeld dat, dat, de vraag voor door, door door toen uw, ik Hector, Hector, Magnificus en, en, ja, en dat allerlei is prachtig, en, maar dat, dat, dat zou, als ik, in de periode dat ik daar zat, als ik dat bewust die vraag heb gehad, dan zou ik heel makkelijk hebben gezegd: nee jongens, ik was vrij van sterk van het geloof. Uh, uh, je hebt de, Rijf, kan een grote rol ja. hebben daar, en dan moet je nog zeggen: waar speel je die rol? En is dat nou het geld of is dat nou meer dat je daar bijvoorbeeld ja. veel buurtconcierges hebt of huismeesters die daar die verbinding kunnen maken. Van mensen die ja. zelf die verbinding niet konden maken. En zijn het schooldirecteuren en een brede school die die verbinding ja. kunnen maken. Dat, ja. Daar hoorde dat niet bij hoor. Toch? Oké, okay, dus je bent wel voor wijkgebondenheid. Ja. Maar eh, ja, toch wordt ook al gezegd, die uw wijk aanpak en de koppelingen aan leefbaarheid. Ja. Die heeft geleid tot allerlei nevenactiviteiten van woningcorporaties waarvan tegenwoordig wordt gezegd. Uh, dat dat niet tot de taak van woningcoöperaties hoort. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, daar kan ik niet overzien, want ik weet niet wat, wat u precies mee bedoelt. Maar ik, de, ik denk dat je, uh, nou, dat omdraaien. Als je het niet zou doen, als de wooncoöperatie niet die bredere taak heeft, dan maak je een grove fout, beleidsmatig grof. Want er zijn weinig spelers die daar in staat zijn om uh, eigenlijk de, de, de opvang te creëren die daar legitiem zijn in die buurten. Uh, een, een, een goede huismeester weet eerder dan bijna willekeurig wie dat er iets fout gaat. Een goede wijkagent weet het ook vrij, altijd, vrij vroeg. Een goede schooldirecteur weet eerder dat er met kinderen iets fout gaat. Als je die daar kerntaken terugbrengt tussen school, rekenen, en taal, de, de, de, de huismeester stenen stapelen en leertjes vervangen, de, de, de politieagent uh, uh, bonnen schrijven en, en boeven vangen, dan, dan, dan gaan ze eigenlijk met hun handen langs hun lijf staan. En, en, en, want dat is mijn taak niet. En tussen die mazen door slipt dan alles weg. Nou, dat is, als je die wijken kent, dat zijn stapelingsproblemen, hele complexe problemen. Uh, ik had het voorrecht, ja het is een beetje echt wel een voorrecht om daar heel veel te zijn geweest in de periode met die WRR, kort tevoren overal. Als je dat, die taak weghaalt, dan gaat er veel fout. Dus de kunst is, en dat is permanente kunst, ook voor de wooncorporatie en voor alles wat daar toezicht op houdt, wanneer gaat het te ver? Daar moet je de, be, de voet bij de rem hebben. En, en, en oh, dat zou best hier en daar doorgeschoten zijn, dat onttrekt zich een beetje aan mijn zicht. Maar als dat te ver gaat, dan moet je je voet bij de rem hebben. Dus het is wel de vraag van, welke kaders heb je? Dat je wel kijkt naar wat het veld doet en moeten die kaders wat opgerekt worden hier en daar, omdat ze... Dan, nou, daar kan je mee omgaan, maar misschien zijn ze daar doorgeschoten, dat kan ik niet anders Dus er geel, er wordt toch heel fout gemaakt als mensen zich beperkt tot stenen stapelen? Ja. Maar... Uh, dus je moet dat bij je bezien, maar waar houdt het op? Waar zou zo we de grenzen willen trekken? Dat is de spannende vraag, dus nou, dit een daar, bewijslast. Daar op. horen we graag antwoord op van u. Ja, maar dat, dat, dat, dat is, een, een, ja, ik, ik mag dat onder ede antwoorden oh. en zo, maar dat, daar heb je alleen maar een oordeel over. Wat je zelf Uiteraard. vindt, mag dat? Ja, dat nou, mag. Dan gaan we gaan dat doen, want dat is iets anders, maar dat is een mening. Pas op. Ja. Uh, nou, ik denk dat je daar de bewijslast oplegt. Uh, wat zijn de behoeften en kwaliteiten van een buurt, van een omgeving... In een rijke luisbuurt, om het zo maar te zeggen, voorstandsbuurt, en die behoeften en kwaliteiten, kunnen ze zelf wel invullen. Daar heb je niet zo gek veel voor nodig. Dus die weten ook hoe ze een stadhuis moeten bereiken of weet ik wat. Kom je in een kwetsbare buurt, dan kunnen ze dat vaak niet. En dan moet je zeggen, hoe ga ik daarbij springen? Dat hoef ik niet alleen te doen met wooncorporatie. De wooncorporatie moet ik niet laten opzadelen met die totale verantwoordelijkheid. Het gebeurde soms bijna wel, hè? dat de, de wooncorporatie bijna de enige nog was die iets, iemand iets deed in die buurt. Dat was best beangstigend. Uh, maar dan moet je dus zeggen, nou, wat zijn daar de behoeften en kwaliteiten, wie moet dat aanvullen? En kan ik dan een plan maken? Eigenlijk hoor je daar de gemeente te vragen. Dat was dus ook de bedoeling met die plannen van waar Ella Vogeler mee begon. Dat je zegt, kom met een nieuwe serie wijkplannen. Uh, dat is eigenlijk een beetje in het beleid, naar mijn idee, niet goed gegaan, want ze wilden ze te vlug doen. Dat moest snel gescoord worden. Je hebt een zekere tijd nodig voordat je daar de handvatten krijgt. Dat de winkeliers mee gaan doen en de bewoners ingeschakeld zijn, noem maar op. Maar daar maak je een plan voor en dan zeg je, dan nou moet jij die rol en jij die rol hebben. Nou, dan kan het zijn, als die gemeente het voortouw heeft, dat een corporatie niet meewerkt, dan moet je de middelen hebben om die corporatie op zijn nek te slaan. Dan zeggen je, moet meedoen, ja, want dit is nou eenmaal wat we hebben besloten. Dat is dan het voorrecht van de politiek. Mm -hmm. uh, dat geldt zelfs voor politie en voor anderen, overigens. Uh, maar daar ligt de verantwoordelijkheid. En die plannen, die, die ontbraken soms, of die waren ontzettend duf gemaakt door hele hele Jammere plannen zaten ja. ertussen. En dat vond ik jammer, maar die horen ook de rem te hebben. Mm -hmm. En die moeten dat bewaken en dat was de taak. Mm -hmm. en, en, en dan hou je het ook netjes, dan ligt het waar, waar, waar je het overzicht hebt. Namelijk bij de gemeenten. Mm -hmm. Dus het publieke belang wordt lokaal bepaald ja. in zo'n zo geval. En ik hoor u toch ook zeggen, ja, verplichtende prestatie afspreken. Ja. Ja, je moet wel, uh, Bas, dat vind je heel verschillend. Je hebt uh, hele buurten waar uh, corporaties niks deden. Ik kwam in Bos en Lommer. Ik weet niet eens welke corporatie het zat, al is één huismeester op 5.000 of achtduizend mensen. Ja, dat, dat kan niet, in dat soort buurt, dat kan niet, dat, dat, dat, daar kan je niks mee. Die, die, die persoon is totaal overvraagd, dan dus daar doe je niks. Dus dat werkt niet. Uh, maar kom je nou op andere buurt, was dat heel anders ingevuld, misschien wel te ver. Nou, dat scheelt. En, en, maar dat, dat ligt dan wel in hoge mate bij de gemeente, en in, in dit geval bij Amsterdam en Rotterdam, bij deelgemeenten, hoe, de, hoe die dingen ook heten, uh, die dan niet goed daar het stuur op in handen hadden. Bij de deelgemeente Rotterdam bijvoorbeeld heb ik heel intensief gewerkt. Na afloop ook, na die kabinetsperiode, met Sociaal Platform Rotterdam, daar zag je bepaalde deelgemeenten die, die er echt helemaal niks van maakten, en andere die echt goed ja. bezig waren. Heel knap. Hoogvliet bijvoorbeeld was echt goed bezig. Ja, soms kan er ook niks tot stand komen omdat dan een lokale woningcorporatie te weinig ja. middelen heeft. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dan nou, dan hadden we, dat, was, dat was eigenlijk steeds wel. Uh, dat is natuurlijk best ingewikkeld met die corporaties. Sommige corporaties hadden veel geld, sommige weinig. weinig. En daar kwam je dus toch in zekere zin dat je zegt: de corporatiewereld. Uh, uh, van wie is dat geld? Dan kom je met het beroemde vermogen in de dode hand. En mag je dat nou bijvoorbeeld een solidariteit verwachten? Uh, nou, dat, daar, daar werd heel wisselend over gedacht binnen Edes. En daar ben ik toen wel, in die korte periode dat ik daar zat op het kabinet, heb ik daar vreselijk op zitten leunen. Dat je zegt, je moet, jullie moeten wel met elkaar iets aanbieden, dat je een aanbod aan de samenleving, zoals ik ook ga noemen, hebt. Want anders, anders ben je niet geloofwaardig. Je kan niet maken dat je, als je pech hebt in, in het vaderland, nog steeds trouwens weer... En je zit in een, in, een, in een wijk waar de gemeente of de deelgemeente eigenlijk niet, niet sterk is. Nou, Felix Rotterberg heeft ooit het programma over de kolenkit gemaakt. En die zei, als je een goede wethouder hebt, ervaren wethouder en ervaren ambtenaar, dan kennen ze van de 68 regelingen, kennen ze er allebei 50. Heb je pech en je hebt een, een, een tijdelijke ambtenaar en een wethouder die niet weet, dan kennen ze er drie. Dan zit je dus, heb je niets, heb je, ken je er 50, dan heb je veel te veel geld. Nou, dat is niet goed natuurlijk, dat op de ene plaats te veel en andere te weinig Dus dat, is de, dat evenwicht is niet goed. Als je pech hebt in Nederland, nog steeds, dan kom je in een buurt terecht waar de corporatie zwak is... en de, de gemeente zwak is en als de school ook nog zwak is, dan, dan zit je een ja, en zeg maar, dan hebben we het in feite over het onderwerp matching. Hoe, hoe ja. los je dat dan op? Nou, dat, dat, dat, dat het... kon. Uh, dat, dat is later geloof ik ook gedaan. Er is toch een van de heffing geweest, een soort solidariteitsheffing. Ik weet niet hoe het heet het meer. Maar dat er dus een fonds gecreëerd werd waar je het dus bij de een weghaalt ja. en bij de ander. Dat is niet helemaal vrijwillig gegaan. Eerst was de bedoeling vrijwillig, maar dat is, uiteindelijk is dat... Uh, geloof ik, nog afgedwongen. Als, maar dat is na mijn tijd, denk ik. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat had ik niet veel tegen. Als het niet vrijwillig is, dan moet je met de corporaties ook zeggen... jongens, en het is wel iets waar je politiek gelooft dat het moet gebeuren. Dat is jammer. Dat moet dan maar. Ja, we, we gaan toe. U stipt het leven aan. Dat, uh, uh, een behulp op de inspanningen van de sector. Ja. U uh, ja, een gedenkwaardig moment is geweest. Het Edes Congres van 16 november 2006. En daarin hulpt u de de woningcorporaties uh, op om met een aanbod te komen, uh, omdat anders de politiek gaat, gaat ingrijpen. Ja. Kunt u ons eens meenemen naar de al, hoe, dat, hoe dat zo gekomen is, hoe tot die op bent gekomen? Nou, eigenlijk zag je het komen. Uh, ik, ik heb dus een, moet ik heel simpel, dat is ook duidelijk wat ik zeg, ik had een, heb een diep geloof dat die corporaties die rol moeten spelen. En het beste is, dat had ik milieubeleid geleerd, dat de lui met de kop, Overend, dus met de rechte rug, dat zelf die verantwoordelijkheid nemen. Maar dan moet je controleerbaar maken, noem maar op. Maar alles wat je zelf kan doen, dat, dat, is, dat is mooi. Want dan, dan, dan, dan, dan geloof je erin, dan ga je met inzetten, dan je kan er trots op zijn. Als je het afgedwongen wordt, ben je er niet trots op en dan werkt het niet. Nou, dus ik geloofde in die corporaties, maar je zag best dat er iets misging. En de, de sympathie voor de corporaties was in die verkiezingsfase. Ik heb meegemaakt, ik een maand voor de verkiezingen kwam ik in het kabinet binnenrollen. Dat was natuurlijk niet zo groot, zag je zachtjes uitgedrukt. En ik had het ook meegemaakt van tevoren. Dat was, dat was echt heel kritisch. Uh, toen op een gegeven moment eerst bij een conferentie van de CEF, geloof ik, in Rotterdam. Maar dat weet ik niet zeker of het van wat. De CEF, dat is de stuurgroep uh, Volkshuisvesting. Ja, experimenten ja, Volkshuisvesting. Die bestond toen nog. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, ik dacht dat de CEF was hoor, maar dat weet ik ook niet zeker meer. Dat was in Rotterdam op Zuid. En, uh, daar heb ik dus eigenlijk een oproep geplaatst... En, uh, opgeprobeerd, uitgeprobeerd. En toen was het, uh, trek daarna, een week of weet ik wat, was die, uh, die conferentie van Edes. En dan had ik acht minuten. Ook oh, wel mooi. Ik zei, dat haal ik niet. Ze dus zei, oh, ik heb ook acht. Ik geef jou er vier, van ik er twaalf. En ik zat ook nog in een panel. Toen heb ik aangeboden in het panel niks te zeggen. Toen kreeg ik nog eens een keertje acht minuten. Dus ik zat uiteindelijk op twintig minuten. En, uh, dus toen kon ik dus een oproep plaatsen. En toen heb ik gezegd, jongens, pas op. Jullie gaan eraan. Je wordt ge -NS'd. En NS, dat houdt eigenlijk in... Uh, dat gebeurde als de NS, die was dus zelfstandig met eigen raad voor commissarissen, loods raad voor commissarissen, de baas van Philips, oude baas van Philips zat erin, weet ik wat. Maar als er maar vierkante wielen waren vanwege bladeren op de rails, dan greep de Tweede Kamer in, dan moest de minister opkomen, dan bleek die, vrij, die, die vrijheid, die zelfstandigheid, nul te zijn. Want dan moest er ingegrepen worden en dan ging de hele, alle media erover van, ik zei, je wordt geënest. je denkt dat je heel wat bent, maar je bent niks. ...niet helemaal onterecht, en je hebt een maatschappelijke taak... ...en als je maatschappelijke taak niet goed uitvoert, nou, dan ben je ook niks. Daar ben je voor aangesteld. Dus jullie moeten wel je bezinnen op je maatschappelijke taak of je wordt ge mm -hmm. Dat had een wonderlijk effect. Uh, daar zaten van allerlei politieke partijen, zaten er mensen in dat panel... ...die haakten er meteen op in. En, uh, dus dat had eigenlijk tot effect dat ze begonnen daarover na te denken... ...en die hebben toen, begin februari, kwamen ze met dat aanbod... ...dat was wel heel spannend... Dit was een convenantsbenadering die uh, in een demissionaire periode gebeurde. Wij hadden, je had geen geld, je had niks behalve communicatie. Mm -hmm. nou, we hebben dus vreselijk intensief met ze overleg gepleegd. Ook de Kamer erbij betrokken. Of de Kamer, ik moet zeggen Staf de Pla en bas van Boghoven met name. Ja, daar, daar komen we zo op. Okay. Even, even nu, ik begrijp van u dat u zegt, ons wordt je geënest. Maar blijkbaar is het dan ook een waarneming dat de coöperatiewereld zich... Uh, nauwelijks bewust of was van wat, nee, wat, dan de, was het wat niet de politiek er nee. boven hun hoofd hing. Nee, ze hadden, ze, als het als ze helemaal nieuw voor ze geweest was, dan hadden ze nooit in twee maanden dat omgedraaid. Dus dat was een vrij zeker, maar wist niet hoe groot het draagvlak was. Uh, dus het was in zekere zin heel spannend. Zouden zij in actie gaan of zouden ze blijven zitten? Wat niet gekund had. Ze bleven gewoon zitten en op zin komen. De stevige lobby er tegenaan en alle klassieke kanalen weer open. Ja. Dat is natuurlijk, ze zit in het middenveld, en die coöperatie natuurlijk vreselijk verankerd. Uh, nee, ik bedoel te zeggen, als u waarschuwt, u wordt gene- en est. Ja, ja blijkbaar waren die woningcoöperatie zich daar onvoldoende van bewust. Nou ja, uh, in de zin van als je niet gewaarschuwd had, waren ze waarschijnlijk niet gaan bewegen. Maar als je wel waarschuwt, en, mm -hmm. dan heb je een kans. En ze gingen wel in beweging. Dus. Misschien was er op andere manieren ook wel gebeurd, maar ik vermoed van niet. Het was natuurlijk wel een hele cruciale periode dat de kabinetsformatie was aan de hand. Ja. En, en daar zat dus de kans in, dat, uh, dat een vrij grote kans, dat er dus een, een, een, een, een heffing zou volgen op dat, op dat uh, eigen vermogen. Ja. En, en, en die dreiging die, die voelde iedereen wel een beetje boven de markt hangen, dat, dat mm -hmm. kan je rustig zeggen. Dat, ja. dat, dat, zou, dat zou wel heel dom geweest zijn als ze dat niet gevoeld hadden. En dat zijn ze niet hoor, de corporaties. Nou ja, in het rapport Nodanus, daar wordt dat wel gesignaleerd dat, dat men eh, in men zich onvoldoende bewust was van. Nou, dat malle, dat kan ik, ik heb de van wat de politiek niet, uh, stond de te voor de geesten, misschien net zelfs nooit gelezen, dat weet ik niet meer. Uh, mijn inschatting was in ieder geval anders hm. en, en dat bleek dat het correct was. Ja. Dus dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Want, want ze gingen wel in beweging. Ja, dat ging wel buitengewoon vlug. Ik bedoel, ik heb zelfde zoveel ja. effect gehad in korte tijd. De, Wie simpel is De, de, de opperhulp die je deed aan de coöperatie, was dat afgestemd met Edes van tevoren? Uh, niet helemaal, maar ze konden het wel raden. We hadden, uh, we hadden natuurlijk met elkaar gepraat, niet zo superveel. Want ik zat er net uh, twee weken, uh, sorry, uh, zes weken. Ja, eind september gekomen, dus op dat moment zes weken of iets. Dus daar hadden we wel over de huurliberalisering het hoofdpunt geweest. Uh, dus, maar ik had wel contact gehad, uh, afstemming niet volledig, maar ik denk dat dat SEF-verhaal, daar hadden ze natuurlijk wel kunnen zien welke kant ik uitging. ging. Dat zat te denken en, en dat... dat, dat Anders had Willem van Leeuwen daar niet uh, die ruimte voor gecreëerd. En dat deed hij ook niet op zijn eigen houtje vermoedelijk. Mm -hmm. Hij zal er wel overleg gehad hebben met een en ander. Maar dat onttrekt zich aan mijn zin. Nee, ja, ik, ik neem toch aan Willem van Leeuwen. Die staat niet zomaar vier minuten van zijn. Nee, dat, ik, ik neem af. aan dat hij daar dus ook met andere overleg over gehad is. Niet van die vier ja. minuten, want dat heeft hij waarschijnlijk spontaan gedaan. Maar dat ja. Toch, het ja, maar dat al... doet hij natuurlijk ook alleen maar als. als... Ja. Als hij weet dat u een belangrijk aanbod ja. doet. Ja. En hebt u dat met hem van tevoren afgestemd? Nee, maar hij kon wel raden. Ik denk, dat hij wel, uh, ik denk niet dat we het formeel hebben afgestemd. Want dat kan haast niet, want ik zat het zelf toen nog helemaal te ontwikkelen. Dus. Mm. <laughs> maar hij wist wel ongeveer welke ja. richting het opging. Ja, dat, zou, dat kan haast niet anders. Ja. ja, dat kan haast niet anders. Ik ja. denk het wel. Want hij kende dat ook helemaal, joh ken die helemaal dat hele gebied, Willem. Mm -hmm. En dat geldt voor die anderen ook, hoor de goede corporatiedirecteur, de Nieuwe Stad en dergelijke. Hoe heet dat? De Nieuwe Stad heet het toch. Ja. Nou, die kennen het allemaal, ja. mm -hmm. ja. nou, Een week na dat congres dan vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Nou, u zou de uitwerking niet van, die, van, die, van die plannen zou u, uh, niet, waarschijnlijk niet meer zelf meemaken. En uh, Edes reageerde in januari 2007 op uw plannen met het zogenoemde antwoord aan de samenleving. En de politiek beoordeelde vervolgens dat antwoord als too little, too late. Nee, niet in eerste instantie. Zeker niet. Nee, zeker niet in eerste instantie. Absoluut niet. Nee, volledig niet. Nou, legt u ze uit. Maar met vreugde. Ik heb uh, toen gewaarschuwd aan uh, Jan-Peter uh, Balkende. Natuurlijk kwam ik die wel tegen in, uh, in het kabinet. Ik heb gewaarschuwd, pas op, we zijn met iets bezig. Dat kan wel wat zijn. Past dat bij jullie? Toen heb ik ook gewaarschuwd aan uh, Wouter Bos. Uh, past dat bij jullie? Daar heb ik ook mee overleg gehad met beiden. En ik denk ook, ja wel zeker, uh, was de ChristenUnie zat erin, ja. ook mee gepraat. En, uh, maar speciaal was mijn kanaal, was eigenlijk uh, Staf de Plaan bas van Bochhoven, die ik goed kende uit dat hele intensieve gebeuren met de huwliberalisering. De woordvoerders van de Partij van ja. de Arbeid en het CDA. Ja, ja. ja. en dat waren, dat waren op dit gebied van Volkshuisvesting, waren dat in de Tweede Kamer plat gezegd de twee man die het begrepen. En, en, en ook de twee beoogde coalitiepartners. Ja, ja. en de derde die het begreep in de Tweede Kamer was Ader Gerkens, denk ik. En de rest ging het eigenlijk, de huurliberalisering, een hele zwik van die, van die portefeuille, een beetje boven het hoofd. hoor. Het is ook ontzettend ingewikkeld. Uh, maar uh, die begreep het, en daar heb ik dus gezegd ook tegen Wouter Bos en Jan-Peter. Uh, let op, als ik met die nou contact hou, dan hou ik hen goed geïnformeerd, zo goed als dat gaat. Of, of dit lukt. Toen, heb ik... ja, toen zei ze, nou dat is een lijn die bij ons wel past. Dan heb ik Herman Wijvers, die ik goed kende. Dat was een oude cliënt van mij in mijn McKinsey tijd bij de Rabobank. Uh, heb ik Herman gebeld en uh, gezegd... Herman, wij denken dat we iets hebben dat bij jullie past. Als wij de lijn zo kunnen volgen wat er zo naar buiten begint te komen. Toen ben ik mee gepraat en heb gezegd... Nou, toen zijn wij de teksten te gaan aanreiken wat zou kunnen. Maar altijd wel netjes op de hoogte houden, Want ik zat er niet in. Dat is eigenlijk een vreemde positie. Maar het was, ik denk dat we inhoudelijk daar op dat soort lijnen... Dat past mooi. Mm -hmm. en, uh, toen is daar ook uitgekomen dat zou dat aanbod van die samenleving. Dat is natuurlijk ergens het mooiste wat er kan zijn, ook voor een kabinet, dat een samenleving in beweging gaat. Terwijl je een kabinet zit te formeer, dat is prachtig. Maar er kan wel iets geks bij, dat zij dus vrijwillig een bedrag aanboden. En hoe ga je dat in hemelsnaam inboeken? In, in, ja, dat is onzeker dan kom, en zo. Dan komen we op de reekfouten fouten komen we zo meteen. Nou, dat op is, maar dat was dus wel een. Daar hebben ze ja. vreselijk voor gewaar, ja, maar daar gaan, gaan we nog uitgebreid okay. over hebben. U zegt van ja, aanvankelijk dat aanbod van, van, van, ja. van Ede dat viel eigenlijk in de formatiefase. Ja. Viel dat eigenlijk best goed. Toen to little, to little, little, nog komt nog, de napas. nog sterker, het viel heel erg goed. Ja. Dat mag je rustig zeggen, want anders zou ik er ja. nooit mee doorgegaan. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik moest ook in, tegen Ede ja. steeds zeggen: pas op, de verwachting, ik kan die verwachting niet waarmaken, ik kijk ja. uit. Maar ik moest wel kijken, kan ik dat de verbinding creëren zodat er redelijke ja. kans is? Dus dan moest ik. ...zorgen dat de Partij van de Arbeid en het CDA met name op de hoogte bleven en, en dat konden afdekken. Dus die waren er ook bij toen Edes uiteindelijk het besluit nam, waren, was ik er niet bij. Ik kwam daarna binnen, ik stond ergens buiten te wachten geloof ik. En, maar daar zaten wel bij uh, bas -Jan van Bochhoven en, en Staf de ja. Pla om het mee te maken. Dus die waren, die waren goed op de hoogte en die snapten ja. het ook hoor. Dus zowel aan de formatietafel ja. als op het niveau van ja. de woordvoerders in de Tweede ja. Kamer had het idee ja. dat er dekking was ja. voor die, nou, voor die, voor die ja. wijkaanpak. Ja. En die, dat had hij ook gesoldeerd en in ja. die zin voorbereid. Ja. En dat kon je ook eigenlijk wel zien, want als ik dat mag toevoegen. Uh, er waren twee programmaministers in dat kabinet en één programmaminister was wijkaanpak. Dus als dat niet een draagvlak gehad had dat in een regeerakkoord, ja, dan ben je wel nog de appie bezig natuurlijk dan een, een programmaminister voor wijkaanpak te maken als je er niet in gelooft. Dus dat, was, dat zat er wel heel diep in de genen. Mevrouw uh, Haji. Ja, ik heb nog wel een vraag als het gaat om het antwoord uh, aan de samenleving. Zijn uh, uw ambtenaren daar ook bij betrokken geweest bij de totstandkoming? Ja. Het ja. Okay. En in hoeverre was u zelf betrokken? Direct, absoluut. Maar niet dat ik het zat te schrijven, maar we zijn wel bij een, minstens één EDES-vergadering geweest, minstens één, ik weet niet misschien wel meer, maar dat ze dus bij elkaar kwamen in Hilversum en uh, daar zaten dan niet heel EDES, maar wel 40 man of zoiets, van toch relatief de kopstukken, ik weet niet meer wat de samenstelling was, moet mij even te, te goed houden, dat je daar wel de kopstukken kreeg, de, die daar de kaart trokken, en dat we daar heel intensief in de wisselwerking zaten. Het moest hun aanbod zijn. Ik kon het niet dicteren, mijn ambtenaar ook niet, maar we konden het wel faciliteren. En ook zeggen, pas op, als je het zo doet, dan heb je geen schijn voor kans. Want dan moeten ze nee zeggen. Als je het zo doet, zou je misschien een kans kunnen hebben. Want dat was adviseren aan hun. Was, was, was, was je ook niet meer als minister bezig eigenlijk op dat moment, dan was je eigenlijk bezig, kan ik, iets, kan ik jullie helpen met een aanbod te formuleren? Want ik heb daar dan geen, geen, geen macht eigenlijk, geen positie. Behalve deskundigheid, misschien. En dat hadden ambtenaren zeker ook, ja. Maar, maar wel, dus in een adviserende rol? Ja, stellig, ja. Ja. ja. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, dan gaan we nu naar de verwarring die er ontstaat in de, in de cijfers in het uh, concept ja. Even door samengevat: een rekenfout. De vraag is: hoe kwam u daarachter? Ja, hoe, hoe is dat? Ik heb het nou ook nagelezen, want ik was die brief eigenlijk kwijt. Die, ik, maar uh, als ik het goed heb, hè, dan moet je even de goede houden dat ik het niet precies ben. Ik dacht dat het regeerakkoord het concept kwam op woensdag naar buiten, woensdagavond naar ja. mijn herinnering. En wij krijgen dit ding en we lezen het door, natuurlijk vol verwachting. Nou, ik kan een aantal teksten herkennen, zelfs nou als ik het doorlees, dan zeg ik, er oh, staat een mooi tekst in, dat, dat kan ik overwijken en zo. Maar die kon ik wel herkennen zo'n beetje en dat ging goed. Toen kwam bij de getallen... Nou, u heeft ook gepraat hier met een paar van de rekenmeesters van het ministerie, nou, die kennen die getallen van binnen en van buiten. En wij zitten aan getallen te kijken, zeiden, dat, dat, dat, dat klopt niet. Maar ja, en dus dachten nou, de donderdag hebben we met elkaar zitten rekenen en doen. Wat en, klopte er niet? Nou, dat was, dat was gewoon, uh, als wij die getallen zagen, dan zeiden, in plaats van een positief getal voor die wijken, staat er een negatief getal als wij die getallen goed bekijken. Dus daar is iets fout gegaan. Wat is er nou fout gegaan? Of, of is er iets anders dus gebeurd, de tekst in het, in, het, he? in het, het regeerakkoord stond wel een, een heffing opgevoerd, maar er ja. stond er geen uitgave nou, voor nee, de, de wijken, staat, Nee, voor de in het regeerakkoord stond de staat, geloof ik zelfs, uh, of niet, nou, ik, dat, dat, dat, dat was een aanbod, maar als dat aanbod niet door zou gaan, zou je het in een heffing moeten doen. Dus dat was, dat was ook niet, niet zo fout op zich, ik bedoel, uh, je bent toch een beetje kwetsbaar. Uh, dus ze hebben daar zich afgedekt met een soort PM neer te zetten als, als het niet gaat via de weg van de vrijwilligheid, dan moet je het alsnog kunnen doen. En er was ook een verschil tussen het aanbod van de saam, aan de samenleving van uh, de corporatie, die we praten over twee keer 600 miljoen. Maar daar konden we redelijk van zeggen, nou ja, dat kan je rustig naar vier keer 600 miljoen verplaatsen. Dat, dat is redelijk. Dat wilden zij niet doen, maar dat, dat haal je wel. En je kon, het kabinet wilde 750 miljoen Zeggen Nou, als je nou een huurverhoging gemeen van eenmalig 1% of zoiets toestaat, heb je dat gat al gedicht. Dat, dat, dat, dat kan je, in de volksgeslensvesting kon je dat altijd klaren, dus daar kom je wel uit. Dat is een kwestie van onderhandeling, als principe maar uit is. Dus we zeiden, nou, dat moet kunnen. We konden die getallen toen niet meer herkennen. En op de vrijdag zei ze, wacht even, dit gaat niet goed. We moeten hier een brief schrijven. Dus ik heb mezelf gaan zitten typen. Blauwe brief, dat is van bewindslieden aan elkaar. Dus in principe, als, als blauw is, is het een teken van dat mm -hmm. de minister zelf schrijft. Uh, nou, ik heb dat zelf zitten typen. En de ambtenaren hebben het meegelezen, want ik moest dat wel weten. Klopt dit wat ik schrijf? Dat is wel nuttig als dat klopt. <laughs> uh, dus die hebben we laten brengen naar Wouter Bos, daar heb ik verder nooit een reactie op gehad, maar zeggen, Wouter, pas op, jullie, ergens zit er iets niet goed, we denken dat je dat en dat gaat, maar dat weten we niet, want we kunnen die getallen niet met elkaar passen. En, maar daar zit iets fout. En als wij het goed hebben, heb je een negatief getal staan voor die aanpak. Dat negatieve komt, we hadden bij de huurliberalisering, er was een stuk wetgeving afgeschoten. Dus toen de Eerste Kamer niet mee wilde werken aan de huurliberalisering, toen was er een stuk wetgeving afgeschoten, waardoor er ineens inkomsten wegvielen. En daardoor stond er op de begroting van From stond eigenlijk een negatief getal op, op een bepaald moment. En dat moest je nog ergens klaren, of je moest aannemen dat de minister van Financiën het voor zijn kap zou nemen, maar dat is niet zeker. We zeiden, pas op, je komt wel eens een negatief getal hebben hier. Het is slecht te onderhandelen, als je wijken aanpak echt serieus wil aanpakken. Want dan kom je met een lege beurs, nog sterker, met een min beurs, en dan ga je naar die corporatie en denk, jongens, wij dragen ook bij, namelijk negatief getal, dat, dat gaat niet werken. Daar heb ik zeer nooit iets op gehoord, maar we hebben Ella Vogelaar ook gewaarschuwd, zowel mijn ambtenaar als ik. Uh, heb Ella Vogelaar over nog gebeld of gesneden? Nee, dat? Ik, heb, ik weet niet hoe dat gegaan is, of ik dat op die vrijdag nog gezien heb of de maandag. Maar we hebben dat wel gewaarschuwd, want we zeiden: dit moet je wel weten en Wouter Bos gewaarschuwd, want het is waarschijnlijk een vergissing, want anders, anders, anders. En als je een vergissing maakt, dat is ook wel ontzettend jammer aan het begin, want dan krijg je zorgen van op een later moment. Dat nou, is ook wel gebleken. Uh, dat, dat, dat weet ik niet of het daaraan ligt, want ik kan ook nog andere redenen hebben. Daar was ik natuurlijk niet bij, maar dat, dat het niet lekker zat, dat was wel zeker. En dat, nou, dat was dus, naar nou, ons idee was dat gewoon een fout gemaakt. En uh, ja, dat betaalde je. En, uh, uh, dus daar hebben we geprobeerd te waarschuwen. Nou, ik vond het erg mooi die brief weer terug te krijgen. <laughs> want ik heb er inderdaad bloed, zweet en tranen hebben die mooie brief gemaakt. Maar ja, is, wat, wat ze daarmee gedaan hebben, weet ik dus niet. Want dat, daar zat ik niet bij. En ze mm -hmm. hebben er niet op gereageerd. Dus uh, we hebben Ella gewaarschuwd, proberen in het constituerend beraad. Maar dat is best ingewikkeld zoiets nog te klaren. Dus ik neem aan dat ze toen tegen elkaar gezegd hebben, dat regelen we later wel. Pas heel veel later hebben ze iets van een regeling getroffen. Maar toen waren de verhoudingen met de corporaties al totaal zoek. En ik had het gevoel in het kabinet dat het ook niet zo soepel meer ging. Maar dat was ik niet bij. Hebben u nog andere dingen gedaan dan waarschuwen, zowel... Als nee, dat is werk. het maximaal wat je kon doen. Ik ja. zat er niet in en zij hadden dat gedaan, maar we hadden het huiswerk, naar mijn idee, ja. goed gedaan. Nou ja, je zou misschien kunnen denken aan het op pad sturen van je ambtenaar en aan financiën, van wat is hier gebeurd? Nee, dat was het malle van dat regeerakkoord. Ik moet me goed herinneren, maar dat kunt u beter navragen dan ik. Dat regeerakkoord is niet nagerekend door de ambtenaren van financiën. Dat is pas later gebeurd. Dat is dus op kleine, mm -hmm. heel weinig mensen hebben als rekenmeester één of twee op algemene zaken dat nagerekend. Mm -hmm. En... en of ze dat, maar financiën niet. En waarom, ja, ik kan het gaan gokken, maar dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat ja, zou... Je hebt geen enkel idee hoe dat nou kan, dat die ekenfout is ontstaan. Ja, je hebt natuurlijk een idee, maar dat is, dat is het soort idee wat bij geruchten ging toen uh, uh, uh, op financiën zat Gerrit Salm. En die zat niet helemaal in de kabinetsformatie. En dan komen er loyaliteitsvragen. Dus als je het klein maakt, heb je niet zo'n risico dat het naar buiten komt. Of dan scherp naar buiten komt. Financiën is natuurlijk het beste gesloten boek. Dat, dat heeft ze eigenlijk altijd met die dingen goed gedragen. Maar ken ik vertrouwen is dat niet voldoende. Dus ik weet het niet. Want anders hadden ze het wel laten narekenen. Maar dat financiën hier niet voor zou zijn, kon je ook wel raden. Omdat vrijwillig aanbod. Financiën is nooit zo van die dingen. Financiën wil, uh, als je financiën de gang laat gaan... dan. Het Nederlandse financiële systeem, wat financiën hanteert, is een prehistorisch systeem. Uh, een lening is hetzelfde als uitgegeven geld. Uh, een garantie is hetzelfde als uitgegeven geld. Een, een investering is hetzelfde als geconsumeerd geld. Dat is een absurd systeem als je mee te maken krijgt als je uit het bedrijfsleven komt. Dus ja. Die, die werken met andere soorten spelregels. Mm. Een rare spelregel, financieel gesproken. Toen ik was gedacht dat, dat er enige mate van opzet in het spel was... om die rekenfout nee. te maken? Nee, nee, nee. Dat gevoel heb nee, nee, ik niet. Nadat, dat het nee, gaat... Het kan maximaal dat ze daar gezegd hebben... wat mijn gok was, is dat ze het per twee keer geboekt hebben. Mm. Uh, uh, namelijk dat ze zowel die, die vrijwillige uh, zaken hebben ingeboekt... als die, die heffing. Maar in ieder geval kwam het erop neer... dat van die vrijwilligheid... Wat op zich een mooi, mooi, mooi, ook maatschappelijk een mooi aanbod was. Dat was het aftoppen van de huren met een huurquote van 17%, mm -hmm. geloof ik, voor de laagste inkomens, 25% of iets ergs, voor de ho, ietsje hogere groep. Uh, en daar hield je dus, een, dat zouden de corporaties voor hun rekening nemen. Dan hield je een pak geld over van de huursubsidies. En die kon je dan weer inzetten in die wijken. Dat was het basisidee. Mm -hmm. Nou, dat was op zich een prachtig systeem. Uh, maar dat, dat is dus toen wel de mist ingegaan, want ze, deden dat niet, ze haalden dat geld met echt naar, naar financiën toe en dat verdampte dus naar die wijken toe. Even een punt van orde, meneer Van ja. waren bij die rekenfout, et cetera. Zou je iets puntiger, bondiger naar die vraag kunnen toe, antwoorden van de heer Groot puntig hoor, dit. Ja, maar dan nog het... Uh, okay, nou, met alle vreugde. Pas Misschien nog even een puntje op de i te zetten. Misschien nog even een puntje op het i te zetten van uh, als u geen boze opzet vermoeide achter ja. die, uh, die ekenfout, wat waren dan de geuchten hoe dat dan wel zou zijn gekomen? Een vergissing zou kunnen, een, een zou kunnen als je het twee keer inboekt, dan, uh, dan heb je een vergissing gemaakt. En dat uh, waren de geuchten die er ontvingen? Ja, dat, maar dat, daar waren verschillende filosofieën over, maar het maakt niet zoveel uit wat wij voor filosofieën hadden op dat moment. Ik weet dat mijn ambtenaar een iets andere filosofie erop nahielde, maar dat was een buitengewoon ingewikkelde materie. Hmm. En ik, mijn gok was, domweg, heb ik ooit van Marcel van Dam geleerd, de meest voor de hand liggende uitleg is bijna altijd de goede, En dat is een gewone vergissing. Mm -hmm. En uh, dat kan. Als je dus zegt, ik heb hier, dit haal ik dus vrijwillig aanbod. Het staat hier en er staat er nog een PM. Nou, als je het twee keer inboekt, dan schiet je lekker ja. op. Maar dan, in dat geval is er wel een gat van 4x750 mm -hmm. miljoen. En dat is vrij veel geld. Dat is vrij puntig, hè? Nou, hè? Ze, zegt niet <laughs> dat je kunt concluderen eh, dat, eh, dat eh, deze rekenfout, dat die hele grote gevolg heeft gehad. Dat vind ik moeilijk, maar het is vrijwel zeker, want de wijkenaanpak in ieder geval, je moet alles op zijn schaal bekijken, maar de wijkenaanpak werd er niet echt beter van. Om het uh, eens een keertje wat eufemistisch te zeggen. Uh, want Ella die ging dus met een negatieve beurs onderhandelen, Dan hadden ze 100 dagen voor, daar gingen ze het land in, dat was toen die beroemde iets. Nou, dan ging je met groot, groot vertoon eigenlijk die wijk in, maar eigenlijk wist je dat in je beursje een gat zat. En uh, dat mag je niet laten merken, waarschijnlijk ook nog, dat schoot niet echt op, denk ik. Dus de verhouding met die corporaties. was van Die was denk ik best belast. wel gespannen. Daardoor denk ik. Maar ik heb het zelf niet gedaan. Ik heb het wel meegemaakt toen. Van verschillende corporatieskanten en bij mij in die buurt. waar ik dan vrij veel kwam. nog steeds kom. daar kon je het wel zien. Dat was niet het allervreugdevolste. We gaan even puntig naar de mevrouw Haji. Meneer Winsemius, voordat ik met u verder ga over de incidenten, heb ik nog één vraag over dat antwoord aan de samenleving. Uh, vanuit uw optiek bezien, wat is daarvan terechtgekomen? Uh, veel minder dat je dat had kunnen maken. Het was een, uh, ik had het dolgraag gedaan. Dan had je wel de medewerking nodig gehad van het kabinet natuurlijk, maar het lag, hij lag erg mooi. Ik had hem echt supergraag gedaan. Dit. En uh, als je dat... Als je dat goed gedaan had, ja, dan moet je wel een beetje geloven in die bredere taakstelling. Maar dan wel de bredere taakstelling op dat maatschappelijk gebied, daar hebben we het over gehad. Dan had dat, uh, had dat zeker effect gehad. Maar ik had het wel anders gedaan dan het nu gedaan is. Want ze gingen te vlug naar proberen ze resultaten te halen. Dat was een beetje een probleem natuurlijk dat je een nieuw kabinet wil dan scoren. En als je te vlug wil scoren, hier moet je zo'n plan in zo'n wijk moet wel vrij breed gedragen worden. Niet alleen de corporatie. Uh, niet alleen de winkeliersvereniging, ook de bewoners, derda, derda. Nou, dat, dat, daar heb je een beetje tijd voor nodig. En ze wilden te vlug, in september al, wilden ze dan met concrete plannen komen. Ja jongens, dat gaat niet werken. Dan maak je de bestaande plannen. En dan doe je, wat ze Rotterdam noemen, dat heette echt zo, dan doe je er een lint omheen. Feyenoord had 72 plannen, dan doe je een lint omheen, dan heb je een nieuw plan. Ja, dat was bestaande plan met een lint erom. Maar dan had je je geld binnengehaald. Nou, dat was niet goed. Dat, nee. was, dat was, was niet uh, dat wilden ze te vlug. Daar ja. had Blok. je geduld moeten hebben. Ja, en nog één punt wat is blijven liggen. U gaf aan dat u daarbij betrokken was. Uw ambtenaren waren bij dat antwoord aan de samenleving betrokken. Ja. En u, u zei tussen neus en lippen door dat u daar niet zat als minister in ja. Hilversum bij Edes. Ja. Hoe moet ik dat uh, duiden? Ja, dat is een beetje raar. Maar we kwamen daar omdat we probeerden... Kijk, als minister zit je... Je kan het natuurlijk moeilijk scheiden, maar als je daar komt, dan ging het erom. Zij moesten een antwoord formuleren en dat was niet mijn antwoord van het ministerie. Maar we konden ze wel zeggen, als je nou wil dat dit goed valt, dan moet je misschien dit en dit doen. En moet je misschien dat en dat. Wij kenden Den Haag natuurlijk hoe die wegen waren. Dus ook de ambtenaren zaten er zo in. En Dat, moesten, dat begrepen zij geloof ik wel goed. ...dat ze dus niet de, met de minister zaten te praten of met de directeur-generaal met wie dan ook. U zag daar geen, geen risico's in of, of het nou, niet gepast is om als minister op die manier die rol op te nemen? Ja, heen. dat is een interessante vraag. Uh, uh, we hebben het in ieder geval toen besloten te doen. Okay. En uh, uh, Ja, is er daar risico in? Nou, we hebben er nooit over lastig gevallen. u bent de eerste die erover vraagt. Okay. Dus dat is niet zo groot, dat risico. Bij tijd dat op deden we het ook, dan ga je praten met de lui en dan zeg je... Joh, ...als jij nou zo doet... Dan kan je misschien een plan maken dat goed gaat vallen en dat mijn doelen en jouw doelen zo goed ja. mogelijk bij elkaar komen. Ik ga met u verder, meneer ja, Bissemius, ja. naar de incidenten. Uh, want de aanleiding van deze parlementaire enquête dat is naar de aanleiding van de incidenten, waaronder Vestia. Ja. Op vrijwel de laatste dag van uw ministerschap, in februari 2007, ja. stelt u een extern toezichthouder aan bij corporatie Eigenhaard in Velsen. Ja. Uh, de voorzitter die aan, van de raad... heeft die aangesteld? Raad, die heeft u aangesteld, dat blijkt uit ons onderzoek. Hey, dat, ging, dat ging over, ik kan u even helpen. Nou, dan ik, dan... Dacht dat, maar, ik vind het prima hoor, maar ik had het graag gedaan. Als ik, maar ik dacht dat het na mijn tijd was. Ik weet dat wat ik gedaan heb, dat was natuurlijk, de eigenheid was belachelijk. Dat was een, die, nou ja, dat was een, een soort rampgeval zat daar als voorzitter, platgezegd. Een uh, uh, rampgeval, uit ons feitenonderzoek blijkt dat het... Een voorzitter van de Raad voor Commissaris is geweest, die zichzelf als bestuurder nou ja, en, heeft benoemd. En, en, en zijn hele familie zat erin en dat benoemde alles en nog wat. Het was. Ik bedoel, dat als je er naar keek, dan denk je, die kan niet. En dan keek de, ik kreeg natuurlijk mijn deel te horen. Toen hebben we gezegd, toen, toen wilden ze, de EDES wilde geloof ik dat de minister ingreep. Ze hebben gezegd, jullie, jullie willen graag een grote broek aan hebben. Je hebt een eigen commissie die is nog nooit vergaderd. Onder leiding van Jan Terlouw was dat. Uh, dat is de. ...ethische commissie of weet ik wat hoe die heet, een gedragscodecommissie of zoiets, gedragscommissie. Nou, dan moet je eerst laten vragen, als die gedragscommissie, even de naam houden, moet ik me te goed houden, dat weet ik niet. Maar als die gedragscommissie nou een oordeel gegeven heeft, is het voor de minister een fluitje van een cent, als ze er niet op reageren, om dan naar die Kamer te gaan en zeggen, de gedragscommissie, en wij vinden het ook precies hetzelfde, we hakken erop in. Voor de beeldvorming. Die gedragscommissie was onderdeel van Edes. Ja. Maar u zei net, Edes wilde dat de minister ingreep. Ja, in en toen heb ik gezegd: nee, jullie moeten eerst. Okay. En haal die commissie maar bij elkaar. en moet je heel vlug doen, want dit, dit kunnen we niet lang laten doorgaan. Toen hebben zij gedaan. En nou weet ik, ik dacht dat na mijn tijd, want ik had dat graag gedaan, dat na mijn tijd dan daarop actie is genomen. Maar dat mm -hmm. wil ik af zijn, want ik had het graag gedaan. Dus als, als dat in mijn periode geweest is, dan heb ik, vind ik dat heel mooi. zoals ik aangaf, het was, in een van uw laatste dagen. Dat is zeker aan minister. het eten geweest. Maar mijn gevoel zegt me maar, dat het na mijn tijd was. Want ik had Kijkende. Ook... Naar dit geval. Um, wat vond u van zelfregulering? Zelfregulering kan prima zijn als je hem gebruikt. Ja. En, en, en uh, het is net als met, nou neem even voor het gemak, uh, de journalistenvereniging op het moment dat het de wasse neus is. Dan, dan en, en, en je kan je eraan onttrekken, ik trek, trek niks van, dan, dan moet je er niet op vertrouwen. Dus het moest, eigenlijk was het voor Edes, voor mijn beroep op Edes was: luister eens, als jullie jezelf serieus nemen, en dat wil je graag, dan moet je dit naar markt maken. En als je dan die, die mensen alsnog niet luistert, dan moet je naar het volgende stap gaan: dat is een escalatie. Dan ga je naar die minister en zegt ze: luisteren niet, uh, onze zegen heb je, wil je me klap geven. Ja, dat is zoals het zou moeten gaan, maar ja. hoe beoordeelt u dat dan? Geneerde dat zou ik super vinden goed? als dat gebeurt. Maar ge Gebeurde dat of gebeurde Bij, dat niet? In dat geval uh, dacht ik wel. Ze hebben toen een, wel een uitspraak gedaan, maar die, die, die corporatie reageerde niet. Uh, die reageerde nergens op. Nou, Dan ga je de volgende slag in en dan ga je dus escaleren en dan ga je uh, een toezichthouder benoemen. Nou, dat, is, dat is een ramp als je een toezichthouder krijgt die echt voor dat doel benoemd is. Dan kan dan je geen meter meer bewegen. Maar vond u dat u als minister voldoende instrumenten had om in te grijpen bij corporaties voor dat dus dit wel, soort incidenten? Ja, voor dat gebeuren. wel, maar je had voor andere dingen, heb je te weinig instrumenten. En dan moet u me niet helemaal vragen, maar bijvoorbeeld als je een wijkenplan kreeg en daar bergde, ging een gemeente of een deelgemeente weigerden echt serieus mee te werken, of een corporatie werkte echt serieus mee te werken, om die bij elkaar te brengen, dan zou je eens moeten kunnen dat je dan een klap opgeeft. Want je zegt, in, dit is een probleem, bij, er moet wel wat kunnen gebeuren. Nou, als er dan een van de partijen niet meedoet, dan moet je een klap kunnen geven. Als je een geval hebt waar corporaties vaak groter in schaal dan gemeenten, die bestrijken meerdere gemeenten. Nou, als die corporatie gemeenten tegen elkaar gaat uitspelen, dat gebeurt bij tijd en wij, dan krijg je dat bij geruchten te horen. Nou, dan moet je in staat zijn die corporatie in het gareel te brengen. Zeggen wacht even, we moeten hier wel bepaalde spelregels handhaven dat die gemeenten, die zijn, die zijn politiek gelegitimeerd, dat die, uh, dat die daar het voortouw hebben. En heel daar even, had je te weinig even, instrumenten. Ja, heel even, u geeft aan bij tijd en weilen gebeuren dus dat u berichten bereikt dat woningcorporaties gemeenten tegen elkaar uitspelen. Nou, dat wordt, dat wordt, dat, die geruchten lopen altijd. Uh -huh. En ik, ik kan geen speciaal geval noemen, maar dat gebeurt, dat heb ik in het voortraject, kende je die, en in het natraject kende je die, dat, dat gebeurt nog steeds, denk ik. En of die waar zijn, die geruchten, is een interessante vraag, dat kan ik niet echt beoordelen, want maar in de er de wordt tijd... vaak verhalen verteld op dit ja, gebied natuurlijk. Maar u vertelt wel dat in die tijd dat u uh, winstpersoon was, ja? bereikte u die geruchten wel? Ongetwijfeld, maar dat weet ik niet, maar daarvoor en daarna in ieder geval ook, dus zal in die periode ja. ook wel geweest zijn. Heeft u daar wat mee gedaan? Uh, daar heb ik geen flauw benul van. Uh, uh, want je kon er niet zo gek veel mee doen, want je had geen middel. Dat scheelt wel. Als je te weinig middelen hebt dan, en je gebruikt de gerucht, dan kan je daar weinig mee doen. Je kan met ze gaan praten. Maar waar denkt u dan aan? Welk middel dan? Nou, als, je, dat de zou moeten. als je een aanwijzing kan geven op een bepaald moment. Als je, heel eenvoudig als je uh, een wethouder uh, hebt en die zegt, ik heb ontzettend uitgebreid overleg gepleegd over de, de, de, de wijk aanpak en die en die wijk en die corporatie weigert mee te werken en ik, ik kan een heel dossier overleggen ik heb met Jan en Alleman zo geprobeerd en ze weigeren mee te werken, nou dan kan je dan de minister sturen en dan moet de minister eigenlijk dan een aanwijzing kunnen geven, maar daar heb je op dit moment geen pot om op te staan okay. dat zou mooi zijn als uw commissie daar een aanbeveling over kan doen Hoe ga je en andersom ook hoor, als je een corporatie hebt en de deelgemeente weigert mee te werken dan moet je het ook kunnen, dus Helder. er zit geen makkelijke vanzelfsprekendheid in dat je doorbreekt. Het voordeel van aanwijzingen die je gaat geven, de koningin heeft mij ooit verteld, elke minister mag één aanwijzing zijn hele periode geven. Je moet hem zo min mogelijk gebruiken, maar het feit dat je hem kan gebruiken geeft dat je zegt als je niet oppast, heb ik een grote stok. En ik ben bereid ermee te slaan. Nou, probeer me maar. Nou, dan worden ze vaak heel fatsoenlijk. Dat moet je wel kunnen doen. Ik ga met u verder, meneer winssen ja. Als toch. nevenactiviteiten... In het kader van de bevordering van de leefbaarheid uh, is, hebben we natuurlijk de corporatie in Rotterdam Woonbron. Ja. Die heeft toen een groot voormalig stoomschip ja. gekocht en opgeknapt. Ja. En dat was in het kader van Katendrecht ja. een onderdeel van, uh, dat heet er ook een Pact uh, op Zuid. Ter verbetering van de zuidelijke ja. uh, tuinsteden van Rotterdam. Ja. Past zo'n dergelijk initiatief uh, in uw ideeën uh, bij de wijkaanpak? Nou, het was eventjes, ik denk voor de correctie, het zijn geen tuinsteden in Rotterdam, op Zuid. De tuinsteden zitten in Amsterdam echt. En in Rotterdam op Zuid is geen enkele tuin. Uh, uh, uh, ja, in eerste instantie wel. Uh, want het originele plan was, nou moeten even de getallen moet ik uit het hoofd proberen te halen. Maar het originele plan was dat het echt was met het Albedaar College, het ROC. Mm -hmm. En Nog een serie andere. Die droeg ook financieel bij, was de bedoeling. En dan zouden ze dus, ik meen 400 of zoiets... Uh, Wooneenheden voor jongeren of zoiets maken, met arbeidsplaatsen en weet ik wat allemaal. Nou, dat was in die buurt. Het dat, dat gaat niet alleen om terecht hoor. Pas op, dat is de Afrikaanse zit er tegenaan. Mm -hmm. En dat is het uh, betere feestwerk, hoor. Ja. Dat is direct aan de andere kant van de kade. Ik ben dus, geboren op Rotterdam Zuid, dus nou, daar weet, dat weet u meer van dan ik. Dus, maar dan weet u het ook. Het gaat echt om een veel groter gebied. En de uitstraling was het idee. Moest iets geven, wat Rotterdam op Zuid heeft. maar even netjes zo. Heeft erg weinig. Uh, uh, speerpunten waar je, op, op, op, waar je beweging erin kon ja. krijgen. En dat was het idee. Maar het dat, klopt dat u in uw oordeelsbrief positief was ja. over dit initiatief? Ja, dat is, dat is, dat was, op dat moment was dat uh, uh, was, was, was, wat, wat, wat we ervan wisten. Was hmm. dat je die 400 eenheden of zoiets zat. En dat was best positief. Dus dat ja. staat er ook wel netjes in. Ja. Uit ons onderzoek blijkt dat de toetsgroep op het ministerie, die u ja. adviseert bij dit soort nevenactiviteiten ja. die gemeld worden dat hij uh, uit ons onderzoek blijkt dat ze één keer over woonbron hebben gesproken... en twee weken voordat u uw oordeelsbrief stuurt, waarin u heel positief bent... Ja. als we dat verslag van die toetsgroep ernaast houden... dan staan er toch nog wel wat, wat zorgpunten... met name over de financiële uh, plannen die voorliggen. Ja, weet ik niet. Uh, wat heeft u daarmee gedaan in die twee weken voordat u door die dat oordeelsbrief kwam? Zijn. Ik vermoed niet dat ik dat gezien heb, als ik eerlijk moet zijn. Uh, want want uh, zo'n zo brief is een vrij formeel gebeuren, er staat een vrij algemeen van de uh, dingen en dan heel specifiek over die ene corporatie. Er waren natuurlijk meer van die dingen, dus je kreeg wel, de, daar staat in die brief over woonbron, staat natuurlijk dat schip genoemd. U heeft het uh, over de oordeelsbrief die u als minister voor u kreeg om te tekenen? Ja, ja, maar of je daar die toetsgroep bij gehad hebt, want dan moet je wel heel veel stukken lezen. Hoor. Want hoeveel corporaties waren er op dat moment die allemaal een brief kregen? Ja, het verslag zelf is niet zo lang, maar op zich gaat het niet om de omvang van het verslag. Maar het feit is wel dat de toetsgroep u als bewindspersoon adviseert. En u heeft dat advies ja, dus niet voor ogen gehad voordat u... Dat weet ik niet. Dat betwijfel ik ten eerste, maar dat weet ik niet. Dat zou je echt de ambtenaar moeten vragen of ik dat ding onder ogen had. Als daar hele kritische kanttekeningen staan, dan, dan zou dat in die brief denk ik wel iets over moeten staan. Dat kan ik niet worden. Ik weet wel dat daarna, is natuurlijk wel zijn de rapporten gekomen van, van, van accountants ook. Hè? Maar dat is denk ik direct na mijn periode geweest. En toen werd het wel spannend, want toen bleek dat ja, maar eigenlijk dat is de dat kosten... Is Heel erg anders liepen. Ja, ja dat is Namelijk. verder in de tijd. Het gaat mij echt om ja. besluit vanuit nee, de ministerie. Nee, dat weet ik niet. Ik, dat, die brief toen, de, al, ik weet dat toen ik kende het schip van tevoren en de initiatiefnemers. Uh, dat vond ik op zich, kon ik dat wel herkennen. Het kreeg je positief het advies. Dan zei je nou goed, als dat... Ja, je bent behoorlijk lovend in de oordeelsbrief, maar het is voor, voor onze ja. commissie wel belangrijk om in ieder geval dan te constateren dat er een omissie is geweest. Dat weet dat ik dus u niet. Het dat het verslag van de toetsgroep ja. dus niet heeft meegenomen ja, in de oordeels? Dat, dat weet ik niet. Dus als, als u daar stukken eerder heeft en er zit daar een gat tussen... dan zou dat kunnen zeggen, maar dat weet ik dus niet. Okay. Dat kan ik niet zeggen. Uh, u gaf eerder aan op, als antwoord uh, dat het he, moeilijk te bepalen is... waar die grens ligt van dit ja. soort initiatieven. Ja. En u zei ook letterlijk, uh, op een gegeven moment onttrekt dat zich uit mijn zicht... maar in het geval van Woonbron en het stoomschip... Uh, is van Metafaam wel dat contact geweest. Hoe moeten we dat dan beoordelen, ja. hoe het ministerie hierop nou, acteert? als dat heeft? een goed plan is en het lijkt kennelijk dat dat, dat financieel uit kan... Uh, en dat het een goed plan is, dan, dan zeg je dat zou kunnen. Want maar het heeft is... het ministerie het ook gevolgd? Want we weten, u, u wilde zelf al de tijd, uh, tijdspad verder vervolgen door aan te geven... hoe het dan vervolgens misgaat en die Lloyd-rapporten en alles wat erbij komt ja. kijken. Maar heeft het ministerie gezien haar betrokkenheid in de beginfase... voldoende aansluiting gehouden bij dit project om te zien hoe dit zich ontwikkelt? Nou, als je dat rapport vlug genoeg gehad hebt, maar ik, dat kan ik niet beoordelen. Dat vraagt u me een vraag die, die zich aan mijn zicht onttrekt, om eerlijk te zijn. Want had je, had je zo'n Deloitte-rapport? Was, Deloitte was het? Nou goed, als je een Deloitte-rapport eerder gehad had, of vaker gehad gerapporteerd had, of iets, had je misschien het eerder kunnen zien. Laten niet... we het beperken tot uw uh, betrokkenheid ja, vanuit dat, uw periode. Dan heb, heb ik al geantwoord. Dus. Ja, nee, dat snap ja. ik. Maar dan blijft voor mij nog wel één vraag liggen. Ja. Gezien het feit dat u in die beginfase betrokken was, voelt u zich verantwoordelijk voor de manier waarop dit project is verlopen? Ja, natuurlijk. Want we hadden daar een positief besluit genomen. En dat was ook correct op de basis van informatie die je had. Maar de vraag is, had je betere informatie op eerder moment kunnen krijgen? Had je dus bij zo'n groot project, zou je kunnen voorstellen dat je zegt, nou, als je een hele grote project doet gaat... Maar ja, in de woningbouw is elk project is groot, daar moet je wel rekening mee houden. Maar als je een groot project hebt, zou je kunnen zeggen, ja, dan moet je meer informatie over hebben en, en, en vaker. Het zou kunnen. Zijn de incidenten in de corporatiesector, naar uw mening... Ook echt incidenten, of zegt u er zijn structurele problemen? Uh, ja, het zijn incidenten. Uh, alleen als je teveel incidenten. Krijgt, kijk, 9 van de 10 keer gaat het goed. Maar heel simpel, te zijn. 99 van de 100 keer. Dus ontzettend veel goed werk gedaan, massaal. Maar als je teveel incidenten achter elkaar krijgt, ja, dan wordt het, het incident de regel. Dat kan niet. Dus dan moet je. Dan moet je daar zit een commissie ook voor. Dan moet je. Dan moet je de touwen opnieuw gaan bekijken. Zijn die wel goed? We hebben we wel genoeg greep? Nou, dat, daar kan je goede vragen bij stellen, vind ik. Zijn er naar uw mening incidenten waarbij het ministerie ze had kunnen voorkomen? Daar bestaat geen twijfel aan. Want als je achteraf kijkt, kan je bijna elk incident voorkomen. Behalve een komeet die op je hoofd valt. Helder. We hebben nog even aan een aanvullende vraag van meneer ja. Goot. Dank u wel, mevrouw Aschie. Ja, voorzitter, ik blijf even haak bij wat u zei over die corporatie Eigenhaat uit Velsen. Je zei, daar gebeurden dingen die, uh, dat, wij, dat was te gek voor woorden. Uh, uh, ja, de van commissarissen die zichzelf benoemen, alle dingen die naar familie we gaan. gaan. Waarom met... waar, waar, ga je het ministerie dan niet meteen in? En moet er moet eerst gewacht worden of het een ons organisatie behaagt om daar iets van te vinden. Je kunt toch dan direct in actie komen? Dit... Natuurlijk kan dat, maar, dan, maar dan, dan dan als je dat gaat doen... Als je dat gaat doen, dan krijg je een heel interessante wereld. Dan ga je dus zeggen, wij gaan alle toezicht vanuit het ministerie regelen. Dat is een grote wereld. En dan moet je verrekte veel ambtenaren hebben zitten, en die zijn er ook niet voor geëquipeerd. Dus maar, daar heb je, in principe heb je de punt 1. Je kan maar het ministerie in... houdt toch toezicht op echtmatigheid? En als het niet echtmatig hand wordt... Ja, dat het is interessant als hoor. je de benoemingen van commissarissen gaat krijgen, en die ga je onder rechtmatigheid zetten, dan is het waarschijnlijk rechtmatig dat te doen. Ja, je mag mm -hmm. je broer benoemen. dus is niks tegen je broer op een bepaald moment. Alleen als je zeven broers benoemt, dan wordt het een beetje een raar gegeven. Dit was een beetje overdrijven, mm -hmm. maar, maar begrijp wat ik bedoel. Dus uh, rechtmatig zou, dat, dat is dat nog iets anders op een bepaald moment dan wat er hier gebeurde. Dit was gewoon een rariteit aan het worden, mm -hmm. bestuurlijk. En, en daar heb je niet zoveel greep op. Het werd alleen het werd gek, het was een hele kleine corporatie. Dus de schade is optisch groter dan in de praktijk natuurlijk, maar ik kon niet, simpel, dus daar we, we hebben ook ineens lang over gehad. Dan zei je, nou goed, dan moet eigenlijk zo'n sector moet het zelf regelen, idealiter, kunnen ze dat niet, dan heb je dat ook weer gehad, dan weet je dat, dan moet je ook geen te grote broek aantrekken als sector op dat moment, kunnen ze het wel mooi meegenomen en kan de sector het niet regelen, omdat terwijl ze wel een duidelijk standpunt hebben ingenomen, krachtig hebben ingenomen. Uh, omdat die, die gasten nog niet meewerken, dan moet je misschien naar noodmaatregelen gaan nemen, dan mag je de minister weer ingrijpen. Dus dat, op zich zat dat systeem niet zo, niet zo ja. ingewikkeld. Want het was niet zozeer dat ze juridisch ergens over het eten, maar dat uh... ja, Het was, ja, het was gewoon vind... rariteiten. De, de bestuurder klopte er geen hout van. Ik, wat, wat deed die man? Ik weet het niet mee eens meer, maar die ging zichzelf benoemen als voorzitter van alles en nog wat. En die ging uh, familie en vrienden ging die benoemen. Ja, dat wordt altijd linkersoep. Wat er wel structureel beter kan, maar dat geldt, ja, nou, veel corporaties waren tot stand gekomen door fusies. En die raden van commissarissen waren niet meer geëquipeerd, want vaak waren die gewoon opgeteld van twee fusies, dus was dus twee keer vier is acht, hè. dan had je acht commissarissen, dan was we het in de loop van de tijd een beetje uit. Maar die waren niet meer bestand, als je dat vier keer achter dan gedaan had, die veel grotere schaal konden ze niet meer aan. Dat waren lokale... Regent, hetzelfde probleem als de Rabobank overigens heeft. Als je, dan kom je boven je niveau terecht. Nou, en daar, dat, dat, dat was best schrikbaar een partij dat ja. het niveau van de commissaris is gewoon, dat waren hartstikke grote bedrijven dat we met die rivaten ook gezien. Dan moet je, dan moet je lui hebben die... Dan moet het toezicht ook... Dan moet het professioneler kunnen, dat ja. je dus de intuïtie ja. hebt van, hé, hey, dit, dit gaat niet goed. Daar komen we nu ook aan het toezicht. We gaan even terug naar Meroe Meneer Winssemius, in een brief aan de Kamer op 11 oktober 2006 geeft u aan dat u streeft naar een nieuw arrangement tussen de corporatiesector en de overheid. Uh, dat uh, voor 1 januari dit ingevoerd zou moeten worden en dat het bijbehorende toezicht georganiseerd, zodanig georganiseerd wordt. En dan met name op basis ja. van de rapporten van de commissie Schilder en de beleidsvisie van minister Dekker. Ja. Was dat niet erg ambitieus gezien de pogingen van uw voorganger? Eh... Uh. Vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat dat super ambitieus was. Ik denk dat ik toen, hoe lang zat ik op dat ministerie? Elf dagen, twaalf dagen of zoiets. En dat was, uh, had ik die schipholbrand gedaan. En ik had jullie blij Ik denk dat ik die brief gewoon getekend heb gezegd, zegt was een mooi voornaam, moeten we doen. Dat was een loop doorrijdende trein waar ik dus getekend heb. Ik denk mm -hmm. dat we daarna ook gezegd hebben dat gaan we niet halen. Om heel eerlijk te zijn, want dat, dat dat zat er gewoon niet in. En was ook niet verstandig. Overigens, uh, we hebben toen. Uh, hebben we het besloten vooroverleg? vroeg u dan naar. dat was een conceptbrief op het ministerie? Heb ik nog eens nagegaan? Dat blijkt, die heb ik wel nagegaan. Even wat was dan, dan met een conceptbrief over die corporaties en die toezicht? Nou, dat ding is na het nooit gestuurd. Die hebben ze wel aan, aan een keertje hebben besproken. Toen heb ik kennelijk gezegd: jo, kijk uit, we moeten hier niet te veel op de hooi op vork gaan nemen. Want dat klaren we niet meer. Dat moet je gewoon, dan moet je iemand zitten die die kar gaat doorrijden. En niet iemand die daar weer komt en een stukje schrijft. En dan komt de volgende die gaat een stukje schrijven. Ik ging daar vier maanden zitten. Naar de ruwe is vijf geworden, ik hm. Had u dezelfde kijk als uh, mevrouw minister Dekker ja. in die tijd, uh, als het gaat om sturing en governance? Ja. Wat dezelfde lijn. Dat weet, ik niet, want, uh, dat weet ik niet, want ik weet niet precies wat de lijn was die ze daar hadden. Dat, ik had, was, ben, ben, met sturing en governance ben ik wel altijd vrij scherp. Omdat ik daar allerlei dingen had gezien, ook in het bedrijfsleven, waar je echt zegt, joh, dat kan niet. En dan waren die commissarissen daarbij, dat was gewoon te licht. De, wat er twee dingen als je die fusies kreeg, zijn er twee dingen altijd hartstikke fout. Er waren hele gedreven corporaties en er hadden geen goede penningmeester. Want die waren vaak meegegaan in die fusies en die waren niet groot genoeg om bij die grote corporatie te gaan draaien. Klinkt een beetje zakkig, maar als je een tien keer zo grote corporatie hebt, dan moet je wel veel meer in je mars hebben. En de tweede was die commissarissen. Uh, dat was ook niet goed in de samenstelling. En de derde, maar dan zit je over hele principiële dingen te praten, vond ik de betrokkenheid van huurders vond ik ook uh, eigenlijk beneden vele grenzen. Dus ik had daar best. Oh, als ik toch een andere governance zou doen, dan zou ik best andere voorstellen kunnen doen. Maar daar hadden we geen tijd voor om dat te gaan proberen. Maar deze punten die u nu aanhaalt, ja. dat was ook in die tijd. Dat zegt u niet met de kennis van nu, neem ik aan. Nee, ik denk dat dat zeker al toe die al die tijd was. Dat, dat was zonder ja. enige twijfel. Dat was volstrekt duidelijk. Ja. In het verhoor van uh, de heer De Plaaf verklaarde hij dat hij samen met de heer Van Bochhoven ja. op uw verzoek langskwam. Om te overleggen over dat nieuwe arrangement ja. tussen de overheid en het corporatiestelsel. Ja. Hoe verliep dat gesprek? Kan niet anders dan prettig geweest zijn. Dat, ik, ik weet het niet, maar het was zonder enig twijfel prettig, want we hadden een hele open lijn. Dat was een hele kwetsbare open lijn uh, en dat was een vertrouwenslijn. Heel simpel. Dus we speelden het volledig open, die kaart. Kan niet anders, want zij moesten echt weten wat er aan de hand was en wat wij probeerden. En paste dat wel zo zij erover dachten, want zij moesten hun voormannen. ...die het hartstikke druk hadden in zo'n kabinetsformatie, moesten dus natuurlijk goed voorlichten. Dus dat moet helemaal open geweest zijn. Beide heren, zowel De Pla als ja. Van Bochhoven, die uh, waren natuurlijk behoorlijk ambitieus. Was u net zo ambitieus? Nou, ik hoop het wel. Want ik, wij waren... Uh, ja, nee, ik, ik, kon, ik ging er korter zitten dan zij, maar ik, je kan me niet ontzeggen dat ik daar een zekere ambitie getoond heb. Wat heeft u daarmee gedaan? Met die ambitie? ja. Voor de, van, de, van, van welk onderdeel praten we over, want we hebben voornamelijk... Een nieuw arrangement, nou ook nadenk van nee, het gesprek da, dat, wat u nee, met sorry, daar hebben we het relatief kort over gehad. Daar heb ik ongetwijfeld tegen ze gezegd in die discussies, luister, daar ga je van mij niet, moet je niet te veel verwachten. Want ik had, we hadden onze handen meer dan vol met, met het EDES-aanbod. Ik denk dat daar het voornaamste... We hebben over die andere dingen stellig ook gepraat, want er is nog zelfs een, een mondeling overleg geweest over uh, de motie, de pla, weet ik wat... Dat Hebben er... zij niet tijdens dat gesprek ook aangedrongen op het feit van dat het moment er wel naar is, gezien het voorwerk van uw voorganger, en dat u dit door kunt pakken? Nou, dat weet ik niet. Want dat ik, kunt ik u denk... zich niet meer herinneren? Nee, want, want je kon daar bijna niks doorpakken. Als je dat gaat doorpakken, hoe moet je dat nou doorpakken? We hadden... Uh, nee, dat, dat haal je niet meer. Je, dan, moet je, dan moet je beleid gaan doen en dan moet je een brief in de Kamer. De bedoeling was geweest dat wij in februari nog in de Kamer zouden zijn geweest ja. met allerlei dingen. En dat hoorden ook die 40 aandachtswijken en weet ik wat erbij dat allemaal er nog komt. Heeft uit, u dat ook in het gesprek ook zo teruggekoppeld aan beide heren? Weet ik niet. Heeft u het maar, verhoor met de heer De Pla gezien? Nee. Want hij nee. gaf inderdaad aan, uh, in ieder geval niet tijdens het gesprek dat het duidelijk werd dat u die ambitie niet ging, uh, ging oppakken. Nou, maar echt. dat ze daar later. Dat kan, best, dat kan heel goed, want we ja. hebben ongetwijfeld hebben nog die brief naar de, naar, de, naar de Kamer, dat hebben we toen wel gezegd, dus dat was in februari bedoeld, dus dat is dan ook de bedoeling geweest. En dan ben ik wel terug geweest in de Kamer ergens in februari, begin februari, weet ik wat, en gezegd, joh, dat halen we niet, moet je ook niet ja. doen. Nou, dat hebben ze toen geaccepteerd, want het was gewoon... Ja, dat, dat, dat, als je dat ging doen, dat was niet... Dat was zo kort daarna aankomt, een nieuw kabinet. Laat die die brief nou, dat ja. is allemaal voorbereid. Laat die nou die nieuwe minister dat doen, dat is veel beter. U, u schrijft een brief naar de Kamer op november 2006... waarin ja. u uh, uh, uh, aangeeft dat u overleg voert over het toezichtstelsel... met het Centraal Fonds, het Waarborgfonds, de ja. Ja. Vereniging van Toezichthouders ja, ook, ook. en Edes. Ja. In een verslag van het bestuurlijk overleg tussen het ministerie en Edes... van 11 december 2006 ja. lezen we... Dat, uh, en ik citeer het Centraal Fonds een te grote rol krijgt. En dat het extern sowieso aanmerkelijk zou moeten afnemen. Het extern toezicht sowieso aanmerkelijk zou moeten afnemen. Welk overleg is dat? Het is een overleg tussen het ministerie en Edes. En dat is ja, naar aanleiding voer, van uw wie plannen. Voer, wie voert het overleg? Die daar aan tafel zaten? Ja. Even voor mij, dan weet ik even, kan, oh, de, de misschien, namen, dat kan de... ik misschien... Nou ja, maar even welk niveau valt we dat aan tafel, want ik, ik kan dat niet helemaal plaatsen. Ik denk niet dat ik daar... Ik heb zelf heel veel met ze gepraat. In ieder geval dus. uw topambtenaar. Annette Bertram? Ja. Dat kan? Oké, okay. dan, dan, dan kan ik iets plaatsen. Dan, Annette die heeft dat ongetwijfeld goed gedaan, ja. Uh, ja. Nog een keer, wat is de vraag dan? Sorry. Nee, u, u, u haakt al aan bij mijn citaat, die ik nee? uit het verslag van... Nee? Um, het overleg tussen het ministerie ja. en Edes ja. aanhaal... want daarin ja. staat dus dat er toch een soort van angst bestaat... dat het ja. Centraal Fonds een te grote rol krijgt. Ja. En mijn eerste vraag is, misschien moet u die even afwachten voordat u antwoord geeft... Ja. waar komt die angst vandaan? Dat weet ik niet, want dan moet u vragen dan aan Annette Bertram, denk ik. Maar ik had eh, zelf eh, best wat vraagtekens bij het Centraal Fonds... omdat eh, dat schoot niet echt op in dat toezicht... Dat was, dat, dat, ik vond dat het niet zoveel tanden hebben. Dus ik, dat, ergens was er ook die conceptbrief die er geweest was. Daar staat in het Centraal Fonds moest een grotere rollen. Dat, ja. dat, dat, dat, dat heb ik toen al van gezegd in het vooroverleg. Pas op, dat kan bijna niet van mij vandaan komen. Ik had daar niet het zo... was weer Nieuwenhuizen van het ministerie. Even ter correctie. Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen. Zat oh. Hé. Hey. Het ja, gaat dus om... Ik weet niet eens wie het is. U stil. zegt u weet niet eens wie het is? Nee. nee ambtenaar huizen. op het ja, ministerie. Ja, dat zal maar. Dat, dus dan, dat weet ik niet. Dan okay. moet je mij niet vragen. Maar het is... Uh, uh, dat de toezicht dat het herzien moest worden en de rol van het Centraal Fonds van belang is, dat, dat is duidelijk, vond ik ja. toen. Uh, maar in dat overleg gaf Edes in ieder geval het signaal dat ze vonden dat die rol te groot werd bij het Centraal ja, Fonds. Best, u, kunt u plaatsen waarom die angst nou ja, was bij Edes? Dat, dat, ik kan me dat wel voorstellen. Ik denk dat Edes, uh, uh, als ik u ga zeggen dat u zes toezichthouders op uw nek ne krijgt, dan zegt u ook, nou, dat vind ik ongeveer vijf en half te veel. Uh, uh, dus dat, dat, dat, dat ze daar vraagtekens bij zeggen. Dat zeggen Was, wij doen dat toch netjes en zo. Nou ja. Ja. Was u gevoelig voor die kritiek vanuit Eder? Nee, want ik denk, dat, ik denk alleen dat de rol van het Centraal Fonds zou ik er uitzending over hebben. Ik denk dat je dat systeem harder moest maken. Kijk, dat. Toezicht werkt zoals mijn visie op toezicht. Hè? Pas op, dan ga ik weer visie. Maar, maar dan visie, wel graag de visie die u had toen u, uw winst winnaar was. Ja, de visie is nooit wezenlijk veranderd. En, die, okay. de, en de milieukant heb ik het zo gedaan. Dat is altijd zo gebleven. Dat is toezicht idealiter houden uit zelf. Maar dan hou je toezicht op toezicht en dat moet je dan heel hard doen. Want anders blijft het niet eerlijk, het systeem. Wat bedoelt u dus, met heel hard? Nou, als je uh, zegt, ik oefen toezicht uit, dan moet jij het doen. En dan moet je dus zorgen dat je dat evenwichtig over de hele in doet. Als je zegt, ik delegeer het aan jou, bijvoorbeeld accountants, of ik delegeer het aan een sector. En die heeft dan zijn eigen toezichthoudend apparaat, weet ik veel wat. Of een centraal fonds. Dan moet je, waar daar niet goed gaat, moet je dus heel hard tegen optreden. Want dan, dan hou je het systeem eerlijk. Mm -hmm. Het systeem moet altijd eerlijk blijven. En dat doe, doe je dus door de toezichthouder. Toezicht op toezicht is veel harder dan... Zijn uw plannen nog van invloed geweest op de verhouding die er was met de sector? Mijn plannen? Ja, ten aanzien van het toezicht, wat u net... Nee, dat zou ik graag willen, maar ik betwijfel of dat gebeurd is. Ja. De laatste dag van uw ministerschap stuurt u een brief aan de Kamer... waarin u stelt uh, dat het niet meer op uw weg ligt om voorstellen ja. uh, te doen... over de inrichting van het stelsel en toezicht. Ja. Uh, u had, zoals ik eerder aangaf, wel... In eerste instantie zeker de ambitie ja. om het te doen. Ja. Zeker ook gezien wat we gehoord hebben van uh, bijvoorbeeld voormalig Kamerlid de Pla, Had u ook iets kunnen doen? Ja. Nou, Waarom heeft u het uiteindelijk toch niet gedaan? Nou, dat is interessant. Ik denk niet dat Staf de Plaat had gezegd heeft, dat ik iets had kunnen doen. U zegt, je moet grote ambitie hebben, maar je heeft denk niet gezegd dat je iets had kunnen doen. Maar meer in, in, zoals ik net al schetste, de timing die er lag. Uw voorganger had al aardig wat werk ja. verzet. Er was ja. een momentum om door te kunnen pakken. Dat is interessant. En dat, uh, dat, dat, is interessant. dat deelt u uh, dus niet. Nee, ik, ik, interessant of dat zo was. Uh, ik zou me niet verbazen dat het zo was, maar je zit dan tekort. Dat is het lummelige. En niet om dat als excuus te gebruiken, maar als je... Jij iets inzet en je opvolger gaat het niet waarmaken, dan zit je verkeerd. Je kan beter dan zeggen, wacht gewoon anderhalve maand of een maand, wat dan ook. Dan komt er iemand die dat gaat waarmaken, die de continuïteit kan noemen. Dit zijn veranderingen die een tijdje nodig hebben, dus dan moet je achter staan. En anders krijg je dat, want u vraagt mij bijvoorbeeld, er lag al van Sibilla Dekker, lag al dat en dat, dat is reuze prachtig, dat is ook zo. Maar als je dat niet gaat waarmaken, dan heb je er geen bal aan op een bepaald moment. Dus Sibylle heeft, had het graag een aantal dingen afgemaakt, daar bestaat geen twijfel aan. Voor Hashi, hartelijk dank. De heer Gold heeft nog een aanvullende vraag. Ja. Ja. Als ik u zo beluister, dan kom ik echt tot de conclusie dat u in uw pe korte periode waarin u zat, u hebt zich dat u zich vereld hebt gericht op die wijkaanpak. Maar toch niet echt diepgaand heeft nagedacht over een nieuwe vormgeving van het toezicht. Nee. En het arrangement klopt. tussen woningcoöperaties ja, ja. en, ja. en, en, en overheid. Ja, klopt. En u had het ook over die conceptbrief, ja? die uiteindelijk, waar u uiteindelijk nog even naar gekeken hebt. Ja. Maar dat is, eigenlijk, dat is niet een weerslag van de gedachtevorming die u zelf hebt gehad. Nee. Het is u voorgelegd. Ja. Ik weet niet eens of u voorgelegd is. Ik weet, meestal is inmiddels vertelde de ja. dat de dat we hem met besproken hebben, toen besloten hebben hem niet te sturen. Maar het, is, het is niet, het is niet nee. is bij maar u niet ja. en en, en nee. daar hebt u niet nee, nog maar een accent op gelegd. Klopt. Ja. Het is voor ons wel van belang, omdat ja. het dan toch een, in die is zit toch een bepaalde omslag oh. ten opzichte van het beleid van mevrouw Dekker okay. bijvoorbeeld. Het, de rol van het CFV wordt ja. veel groter ja. en ook de investeringsdoelstelling ja. waar mevrouw Dekker ook mee bezig was, ja. die wordt veel minder uitblijvend gemaakt. Ja. Ja. Uh, maar dat is dus niet uw invloed, dat is nee. blijkbaar iets nee, wat vanuit het ambtelijk apparaat is voorbereid. Ja, dat zei ik al eerder. Nee. Ja, ik al eerder. In ja. Die CFV had ik nooit de grotere rol gegeven, zelf intuïtief ja. hoor. Dus dat, niet dat ik het diepgaand besproken heb, ik heb er geen slaaploze nachten van gehad, maar ik dat, dat, dat komt Ja, want er staat wel. bijvoorbeeld in dat het volkshuisvistelijk toezicht dan belegd gaat worden bij het CFV. Ja. Dat, dat is uh, niet dat dat wat niet u bij je zich dan. bij nee, herkent. Op die nee, stellig niet. Ik kan me haast niet voorstellen. Oké, okay, dan helder. Meneer Groot, dank u wel. Meneer Van we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Veilig punten. Ja, is puntig. Dus ik ga puntig afronden. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. Nee, weet je...